Dit is thuis. Oh, ik wil <laughs> dit de tijd een verhaal vertellen. <laughs> Oké, okay. maar dit is wel een emotionele stream, hè? Is dit een emotionele stream? Ja. Uh. Weet je waarom? Nou, zeg dus. Omdat jij weggaat? Oh ja. Ja. Dat is. Uh... Dat is misschien nu wel een mooi moment om even. Nee, nee, want nu hoor je die het... mensen op de achtergrond praten. Dus ja, oké, okay, wacht, dan wacht ik even. met... Uh... Is die bij jou klaar met praten? Ja. Oké. Okay. Uh, even in de video ook even een dramatisch muziekje graag, dat is eh. Uh... Oké. Okay. Ja, dan okay, maar... ga je zeg, gewoon maar. Oké, uh... ik, ik geef je ja, nu uh, okay. een minuutje tijd. Ik heb wel echt een brok in mijn keel nu hoor. Oh. Maar, ik uh, ga weg. Ik ga gewoon oh, weg. Ik ga gewoon weg. So Oké, opnieuw. Ik ga weg. Je gaat weg. Waar ga je heen? Ik ga weg. Ik weet niet of je het al wist, maar ik ga weg. Kan je ook nog even vertellen waar je heen gaat? Ja, ik, ja, ik ga naar Athene. Dus je bent niet voor altijd weg ik ga maar mengen. Ik ga me mengen om de Grieken. Dat vind ik leuk. Het mooie nieuws is. Ja? Van dit alles. ...dat ik er gewoon volgende week weer gewoon helemaal aanwezig ben. Ja, gelukkig wel. En dan wordt het geniet, hoor. Dat wordt het ja, zeker Maar dan wel. moet jullie het wel gewoon... ...wel even een weekje volhouden met uh, deze ongemakkelijke kerel naast mij. Um, ik weet niet of er een stream online gaat komen, maar er komen wel video's dus. Ja, er, komt sowieso, er staan weer heerlijke video's gepland, Ja, er zijn ik heel veel op... lekkere video's gepland. Op, plan. op uh, woensdag video, geloof ik. En uh, zaterdag. Ja. En morgen. Nice? Dus uh, genieten. Gewoon zoveel video's jongens. We hebben zoveel oh, video's okay. gemaakt. Dat is heerlijk. En dit wordt we natuurlijk weer zo'n heerlijke video. Ja. Dus zijn we zijn je klaar voor. Want we gaan ah. beginnen.